Yeah Wat ik zelf heel belangrijk vind, is sowieso samenspel, uh, songwriting, uh, podiumperformance, ook uh, interactie met het publiek, eigenlijk deze dingetjes, een beetje standaard en ja, ja weet je wat, het is wat ik ook zo belangrijk vind, uh, je moet ook gewoon plezier hebben, dat, dat is gewoon waar muziek om draait en ik vind ook heel vaak dat dat vergeten wordt tijdens een bandcontest. Want je voelt toch een pressure, van, ah, ik moet toch frustreren. Maar ik vind het ook belangrijk om plezier te hebben. Om te zien dat er een uitstraling is van plezier bij de band. Dus dat is wel echt hetgene waar ik op let. Ja, dat was uh, Urban Distortion komt uit Schiedam, dat vond ik wel heel erg leuk, dat ze, ze, hebben ook, ze zeiden dat ze twee uurtjes hebben gereden hier naartoe, gewoon om hier te spelen in Limburg. Dus dat vind ik wel ja inzet, weet je wel. Ze willen gewoon spelen, dat was heel duidelijk. Tijdens het optreden was het het, het spelen, spelen. En dat hebben ze ook gedaan, hele goede songwriting. Ik, ik weet niet wie van de jongens uh, liedjes geschreven heeft, maar ik vind wel dat de nummers goed in elkaar zitten. En um, ja, ook best wel leuke interactie, ondanks dat, de, dat hun waarschijnlijk, ze kennen niemand hier, maar ze hebben wel toch het publiek leuk meegenomen.